In deze video laat ik zien hoe je in een online overleg of les in Microsoft Teams je hand op kan steken. Als je met je muis over het scherm gaat tijdens een online vergadering is er een nieuw knopje bijgekomen, hier hand op steken. En als je daarop klikt dan steek je virtueel je hand op. Je moet het ook zelf wel weer indrukken om het weer te uh, verwijderen. Dus breng uw hand omlaag, staat er dan bij. En in het overzicht deelnemers, dus deelnemers weergeven, als het knopje naast het ophangknopje, daar zie je ook het handje naast mijn naam verschijnen. Ik heb ook een teststudent in deze vergadering, dus ook hiervoor geldt, als het die student zijn hand opsteekt, dan zie je het zowel bij het beeld van de student staan, het gele handje, als ook in het overzicht en dan weet je dus dat je die student even het woord moet geven of dat hij bijvoorbeeld in de chat zijn vraag moet stellen. Ook voor de student geldt dat hij opnieuw op het handje moet zet, uh, klikken, dus geef dat wel aan, zodat de hand weer omlaag gaat. Dus dat is in het kort hoe het handopsteken in een online les of vergadering in Teams werkt.